Van harte welkom allemaal, want uh, we hebben eigenlijk gewoon een vrolijk moment in deze soms wat barre tijden. Voor de derde keer op rij, in het derde jaar op rij, zijn de collega's in de gelegenheid gesteld om te doneren aan een goed doel, aan FNV Mondiaal. En ik ben ontzettend blij dat weer heel veel collega's dat hebben gedaan. En dat is het ook waard. Daar ga jij zo meteen, uh, Karen hoop ik meer over vertellen, want uh, FNV Mondiaal doet prachtige dingen waarvan we eigenlijk zo met alle drukte om ons heen soms te weinig kennis van menen. Maar we weten dat het gebeurt en des te mooier dat ook de collega's weer nou ja, uh, gedacht hebben van uh, wat is er mooier dan uh, rond deze kerst. Ook weer even aan anderen in verre landen denken die het uh, harder nodig hebben dan wij zelf. En dit jaar worden de donaties gebruikt om uh, de werkenden in Libanon te steunen. Nou, Op een hele grote afstand krijgen we daar natuurlijk van alles uh, over mee. Maar nogmaals, het uh, zou fijn zijn als jij daar zo meteen meer over wilt vertellen. Ja, ik denk dat ik er niet lang omheen moet draaien. En dat ik gewoon maar eens even die, die check moet pakken. Die heb ik hier bij me. Nou, die wil ik eigenlijk zo aan jou overhandigen. Dus ik gooi hem nu over de schutting heen. En ik hoop dat hij dan bij jou in handen terecht komt. Daar komt hij. Hier is hij. Kijk. Ik heb hem binnen. Zal ik hem openmaken? Heel graag. Nou, ja, daar komt hij hoor. Ja. Die voert de spanning op. Wauw, echt geweldig. Kijk eens. Uh, dat is heel mooi. Yeah. Een heel mooi bedrag. Hartelijk dank namens uh, alle collega's en ook uh, namens uh, de mensen in uh, Libanon. Heel erg bedankt. 22.507 euro is gedoneerd door de collega's. Echt heel geweldig. Dank jullie wel. Ja, geweldig dat we weer zoveel collega's hebben bijgedragen uh, aan dit doel. En uh, ja, Mondiaal FNV steunt verschillende vakbonden in, uh, namens de FNV in uh, Libanon. En zoals iedereen, ik al weet, is Libanon sowieso uh, getroffen door politieke instabiliteit. Het heeft heel veel gevolgen voor de werkenden. Uh, en daarnaast kwam er toen nog corona en ook uh, de explosie in Beirut. En uh, bij die explosie zijn ook enkele vakbonden echt heel direct geraakt. Uh, kantoren en collega's verloren. En er zijn ook heel veel mensen op straat terechtgekomen. Omdat bijvoorbeeld uh, huishoudelijk medewerkers, ja, appartementen gingen kapot. En mensen uh, zetten hun medewerkers op straat. En deze mensen kwamen ook letterlijk op straat terecht. Wat wij gaan doen met dit geld is, we gaan het uh, goed verdelen over uh, verschillende vakbonden en NGO's die uh, mensen steunen. Nou, het komt in ieder geval goed terecht. En uh, we zullen daar volgend jaar ook weer over uh, terug wat er uh, gedaan is met dit geld. Maar in ieder geval weten we dat de collega's al heel erg blij zijn dat er uh, aan hen gedacht wordt. Uh, en dat we ze steunen, uh, moreel, maar natuurlijk ook uh, financieel dit keer. Dus uh, alvast heel hartelijk bedankt. En uh, ja, als, als iemand die toch ook wel een beetje liefde voor cijfers heeft, vergeef ik me, zie ik dat dat om en nabij weer het bedrag is wat we vorig jaar ook uh, bij elkaar hadden. Ja. Dus dat is zo hartstikke mooi in deze tijden dat het dan toch weer gelukt om uh, zoveel bij elkaar te krijgen. Ja, precies. We weten, de, de actie staat nog steeds open uh, voor Libanon en momenteel uh, komen ook gewoon de donaties nog steeds binnen. Dus naast deze donaties door collega's van, uh, door het middel van de kerstpakketten, zijn er ook mensen die individueel gestort hebben en er zijn ook uh, mensen die nu nog uh, via de website ook uh, doneren aan dit goede doel uh, van dit jaar. Zou je, Karen, als dat kan, misschien ook nog iets willen vertellen over wat er uh, met het geld van vorig jaar is gebeurd? Uh, dat ging volgens mij naar Venezuela, een vakmanse, ja. uh, voor het vrou vrouwenhuis. Dat ging naar Venezuela. Nou, dat is ook een land in een enorme crisis. Um, en uh, dat uh, werd gegeven aan een organisatie die uh, inderdaad een vrouwenhuis uh, ondersteunt. Waar uh, vrouwen terecht kunnen met uh, specifieke vragen over werk, maar ook over uh, intimidatie bijvoorbeeld. En uh, dat geld is uh, gebruikt voor trainingen en ondersteuning, um, voor um, juridische ondersteuning bijvoorbeeld ook. Dus uh, dat is ook uh, heel goed terechtgekomen. En er staat ook een verhaaltje over op de website. Ah. Heel fijn. Ik wens ik je heel veel succes weer met, uh, met je mooie werk. En uh, alle vertrouwen dat het weer goed terecht komt. En nogmaals dank aan alle FNV-collega's. Um, en uh, hopelijk weer uh, tot volgend jaar. Ja, precies. Dankjewel. Iedereen bedankt en inderdaad tot volgend jaar.